Nou, mijn passie is het creëren en verbouwen van motorfietsen. Een uniek product neerzetten, wat niet voor een tweede keer ergens te zien is. Vanaf jonge leeft het al passie voor motoren en oude auto's. Het sleutel is me een beetje met de paplepel ingegoten. En toen ik 15 jaar geleden de kans kreeg om mijn eigen bedrijf daarin te beginnen... ...heb ik dat natuurlijk meteen aangegrepen. Ede heeft een hele mooie centrale ligging vlak bij de Veluwe. Mooie plek om ook motor te rijden. En is zeer goed bereikbaar vanuit het hele land. Over tien jaar sta ik het liefst hier nog steeds hetzelfde werk te doen. Misschien met wat extra personeel. Zodat ik wat meer tijd heb om ook zelf motor te rijden. Maar voor de rest doe ik dit heel graag.